Om het begrip arbeid en takels beter te begrijpen, voeren we het volgende experiment uit. Een sleutel hangt in een takel. De takel bestaat uit een vast punt, een katrol en nog een katrol. Met behulp van water kunnen we de emmer zwaarder maken. De zwaartekracht op de emmer kunnen we zo vergroten. Met een meetlint kunnen we de hoogte meten. Kijk gerust nog even naar alle onderdelen. We zien dat de sleutel op de grond leunt. De bovenkant van de sleutel bevindt zich nu op 28,9 centimeter. Via een katrol wordt het gewicht van de emmer overgedragen op de sleutel. De emmer bevindt zich nu op 51,5 centimeter. De emmer wordt gevuld met ballastwater. Hierdoor wordt het gewicht van de emmer met inhoud groter. De sleutel wordt opgeteeld door de krachten op het touw. Als het systeem net in beweging is, stoppen we met water toevoegen. Als de emmer eindelijk op de grond staat, meten we nogmaals de hoogte van de sleutel. 46,5 centimeter. De sleutel is 17,6 centimeter omhoog gekomen. De emmer staat nu op 17,1 centimeter. De emmer is 34,4 centimeter gezakt. De massa van de sleutel is 626 gram. De massa van de ballast is 436 gram. De meetresultaten zijn als volgt. Het hoogteverschil van de sleutel... is 17,6 cm. Het hoogteverschil van de ballast is 34,4 cm. De massa van de sleutel is 626 gram. De massa van de emmer met het water is 436 gram. De zwaartekracht die de ballast uitoefent op het touw, is 4,282 newton. De totale zwaartekracht die de sleutel uitoefent op het touw, is 6,147 newton. De arbeid die de ballast, de emmer met water, levert is... 1,473 newtonmeter. De arbeid die nodig is om de sleutel op te tillen is... 1,082 newtonmeter. Met deze gegevens kunnen we het rendement van de takel bepalen. Het rendement is de nuttige energie gedeeld door de opgenomen energie maal 100%. In dit experiment is de energie de hoeveelheid arbeid die verricht is. Dit kun je ook zien aan de eenheden. Een newtonmeter is hetzelfde als 1 joule. Om het rendement te bepalen kunnen we in de formule de letter E van energie vervangen door de letter W van arbeid. Als we de berekening uitvoeren komen we op een rendement van 73,5%. Een takel met een rendement van 73,5% niet slecht.